En het fluissignaal klinkt. De wedstrijd is begonnen tussen DVS en Terlede. Goed, het Nicky van de Hilt heeft wat ruimte. Kan een beetje opstomen. Geeft de bal aan Stef Nijland. Ali Akla. Dat is een goede bal. Want Stef Nijland is doorgelopen. Dan komt die bal. Nicky van de Hilt gaat schieten. Dan moet de eerste uh, van aanval. de keeper. Schitterende aanval. Heel mooi. Helaas niet helemaal uh, soepel uh, afgemaakt. Prima pas, Stef Nijland. Omar El Ghazwani. trekt naar binnen. Zet de bal voor. Ali Akla helemaal vrij. Gebeurt daar. B vlag blijft ook gewoon Schijt naar beneden. grensrechter, uh, ja, die vlag niet. Tim van den Berg. Lars Huber. Franco Lijven. Stef Nijland zit ze weer goed uit deze aanval. Voorzet. Ali Akla niet gevonden. Maarten van Dijk met een schot. Goed schot. Oh, en de 1-0. Mooie knal. Ja, mooie goal. Lekker strak. Ik denk dat de keeper hem heel laat ziet, want hij reageert niet. Ja, klopt. Maar het is hier 1-0 voor DVS. Maarten van Dijk. Heerlijke knal. Goeie goal. Goeie aanval weer. De derde aanval is raak. En... Uh, zo staat de DVS hier op een 1-0 voorsprong. Doelpuntenmaker Maarten van Dijk. En dat vinden wij leuk. Hensbal. Bart van der Weijden. Nee, er wordt ergens anders voor gefloten. we hem snel nemen, maar. Uh... Beetje irritatie. maar moet op zijn plek. Dirk Hoekstra achter de bal voor te leden. Zendt de wit hoog de lucht in. Bal valt daar nog achter. Oh, mooi schot. Mooi doelpunt. Zo, Mark de Kruis. Dat is een uh, hele snelle gelijkmaker hier. In de twaalfde minuut. Franco Olijven. Ali Akla. Uh, ja, uh, dat ja. is een vrije trap. Nou, Licht aangetikt. Kolfje naar de hand van uh, Stef. Ene Stef. Nijland. Wie weet. Stef Nijland. Of Sem de Wit. Heel benieuwd. Ja, Sem kan het ook wel. Ik denk toch dat het Stef wordt. komt hij? Oh. Zo! En ja, hoor! Je kunt er bijna de klok op gelijk zetten, het is niet te geloven. Wat doet hij zo makkelijk? Heerlijke vrije trap. Keeper Mark de Vries opnieuw uh, kansloos. Precies. Twee, zo een. komt uh, DVS op een 2-1 voorsprong, doelpunt ja. te maken uit de vrije trap. Lekker, lekker, Steph, lekker. Stef Nijland. Het is een redelijk open wedstrijd. Uh, ja. had, ik, had ik niet verwacht. Ik nee, ja, ja, kijk, dan kijk. gaat hij uh, Luc weer. Luc de Kruis. En da oh, dan moet uh, Daan uh, optreden. Ja. Ten koste van een uh, hoekschop. Maar het zag er weer gevaarlijk uit. Ja, zeker. Beide kanten. Die de kruisen, dat, dat is wat hoor. Dus echt Luc en Mark. Komt hij met een mooi dieptepaasje? Ja, aardige paas. Omar, El Ghazouani. Dan gaat Nicky van Hilten weer. Dat vindt hij heerlijk. Zeer naar voren gericht. Uh, rechtsback, linksback in dit geval. Normaal staat hij rechts natuurlijk. Nicky van Hilten. Oh, mooi paas, hoor. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, wat lekker, wat lekker, wat lekker. Prachtige aanval, DVS 33. Maar wat goed gezien van Stef Nijland. Dat hij die bal op de borst paast naar uh, Franco Lijven. <laughs> Frank hoeft hem alleen maar in te tikken. Dat is echt zo mooi doelpunt. Geweldig. Het was dus uh, Stef Nijland die ja. uh, scoorde en Franco Lijven met zijn uh, borst uh, tikte. Van den Steenhoven. Ja, goed, het ligt, kijk ligt dit open, is mooi hoor. Dit is goed. Luc de Kruis. Mikt op de kruising. Nou, nou, goed. Schijt beslist. Zeggen we niks van deze week, deze zaterdag. Benieuwd. Belangrijk moment. Ook voor Terlede om uh, langs zij te komen. Maar uh, bal in de muur gesmoord. Aliakla, Maarten van Dijk, Omar El Ghazouani. Voorzet. Bijna Aliakla. Maar goed gezien, goed gelezen door de verdediger van uh, Terleden. Gelijk storen van DVS. Oh, pittige overtreding. Gele kaart. Beetje consternatie uh, in de buurt van uh, Tariq Evren. Die kan beter maar weglopen, nu denk ik. Goed van Aliakla, vasthouden en door. Gazouani. ruimte bij Lars Huber. Die krijgt hem ook. In de hoek. Bal blijft hangen bij van Dijk. Van Dijk. Oh, de keeper met de wereldredding. Goede reactie van Mark de Vries. Tim van den Berg had weg. Morel Razzouani wilde omschakelen. De bal uh, blijft uh, voor DVS. Nu een overtal. 3 tegen 1. Met snelheid. Dit is uh, Omar. Het zoekt uh, de vrijstaande Westerman. Maar die uh, verspeelt de bal. Te ver van zijn voet laten afspringen. Die bal. Dat was zonde. Want daar uh, was een 100% kans. Stef Nijland met de corner. Bijna in één keer uh, ingedraaid. Het is... Uh, Nee, hij uh, scheids daar doorspelen. spelen was Jano Westerman die uh, hard probeerde binnen te schieten, maar bal uh, niet over de lijn, al dus te scheids. Nu is het uh, Westerman, kan Huber erbij. Ja, dat uh, lukt, weet hem ook mee te nemen. Bal naar uh, Westerman, nu kan die op de goal af. Die moet hem gaan maken. Derde goede kans voor uh, Jano Westerman. Nu was het een, uh, ook een goede redding van uh, Mark de Vries. Van Hielten naar uh, oh. oh, Alblak. Dit uh, ziet er mooi uit. Uh, het is uh, Nicky van Hielten naar uh, Stef Nijland. Opening zoeken, maar uh, hij vindt gewoon weer Nicky van Hielten. Die kan nu uh, de 16 in. Bal naar binnen kappen. Ruimte bij Lars Huber. Gaat schieten. Door de benen. Oeh, dat leek uh, of hij door de benen zou gaan van de keeper. Maar uh, met de vingertoppie. Dat is wel jammer op zich. Nee, hij en uh, Jarno Westerman een beetje uh, hetzelfde. Hè? De afwerking uh, ja. niet helemaal gelukkig. Klopt. Stef Nijland gaat daar weer diep. Lukt dat. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, wat laat hij daar weer even wat moois zien. <laughs> ja, ja, het dit is al vaker gezegd, maar Stef Nijland houdt niet van lelijke doelpunten. Nu dan misschien weer. Aan een touwtje. Frank Olijven. <laughs> Dit is wel heel erg leuk om naar te kijken hoor. Lars Huber zet iets te veel door. Kijk eens, kijk eens, kijk eens. Wat een hoogstandje, jongens, jongens, jongens. Wat worden we verwend. Ongelooflijk. Oh, <laughs> nou, ruimte. El Ablak. Jarno Westerman gaat weer mee. Nu wordt die bal. Oh, oh, oh, Jarno, Jarno. Die bal moet er gewoon in. Prachtige paas, Sem de Wit. Dan gaat hij weer. Stef Nijland. En denk nu, nu kies ik, schiet ik zelf maar. Maar ah, de keeper gaat uh, groggy. Helemaal knockout. Niet leuk. Hij mag met zijn handen. Van de Kwaak. Interceptie. Westerman. Naar uh, Lars Huber. Heel veel ruimte aan de andere kant. Nu dan. Uh, Nassim El-Ablak gaat op de goal af. Moet het gaan afmaken. Tikje breed. En zo doe je dat. Stef Nijland krijgt hem uh, van Nassim El-Ablak. En het is uh, 4-1 voor DVS. Wedstrijd. Buslist. Keurig uitgespeeld. Goede voorassist. En uh, niet egoïstisch van uh, Nassim El-Ablak. En zo is het uh, een hat dus voor uh, Stef Nijland. En, uh, zijn de punten wel in de tas hier in Ermelo? Voor de microfoon, of, uh, ja, voor de microfoon en eigenlijk de camera ook uh, van uh, DVS-TV. Stef uh, Nijland, uh, man of the match. Van harte gefeliciteerd in, in ieder geval. Ja, dankjewel. Okay. Uh, je ja, ja, voelt je wel uh, lekker hoor, de uh, laatste paar wedstrijden. Laatste paar, laatste vijf. Ja, nee, ja, het uh, gaat lekker. We weten dat uh, in deze ploeg als het loopt, dan kan het ook echt als een trein gaan. En, uh, dat hebben we denk ik, de eerste helft ook gezien. Ja, en daar voel ik mezelf gewoon lekker als er veel beweging om me heen is. en We hebben vertrouwen aan de bal, we spelen dicht bij elkaar. Ja, dat, uh, ja, daar hou ik van, dat, dat combinatiespel zeg maar. en ja, Je ziet dat de eerste helft dat, dat er geweldig uitkomt en dan uh, ja, kan ik zelf ook een goede wedstrijd spelen. Ja, en Je hebt ook uh, echt een uh, heerlijk vrije rol hè? Ja, al moet ik zeggen, ja, dat klopt, dat klopt. Maar we, we en heel veel op elkaar, we reageren heel veel op elkaar. We proberen in elkaars ruimte te komen eigenlijk. En ja, eigenlijk ben ik altijd op zoek naar de bal, waar die ook is. En vanuit daarom dan verder te voetballen en diepte te, te, te kiezen. Eigenlijk. Um, dus ja, die vrijheid is er zeker. Wat mij ook opvalt, dat is dat je duelkracht uh, langzaam maar zeker weer een beetje aan het. Terugkomen is, terwijl je het eerste seizoen hier uh, dacht van oh, ik, ik moet een beetje uitkijken dat ik niet geblesseerd raak. En dan ja, raak je juist geblesseerd. Maar nu uh, ben je in de duels ook uh, veel krachtiger geworden. Ja, je merkt dat een serie wedstrijden, dat is sowieso belangrijk. En dat heb ik uh, ja, afgelopen seizoen na de winter eigenlijk de hele lijn door kunnen trekken. En dit seizoen eigenlijk ook alleen na de winter heeft twee wedstrijden moeten missen vanwege een uh, kuit bestuur. Maar wedstrijden zijn gewoon belangrijk. 90 minuten en uh, gas geven op de training. Uh, ja goed, en dan betaalt zich dat ook uit inderdaad, in exclusiviteit. en op het moment dat je dat hebt, dat die voorwaarden goed zijn, dan kan je met vertrouwen voetballen en uh, ja, dat is op dit moment het geval en ik voel me lekker dus. Precies, je moet ook eens wat meer oefenen op uh, vrije trappen volgens mij. Ja, zullen we dat uh, samen een keer doen? Dan gaan we het samen een keer doen. <laughs> Misschien leer ik er ook wel uh, wat van, maar uh, ja, bijna elke vrije trap van je is gevaarlijk tegenwoordig. Ja, normaal gesproken... Uh, uh, Schiet ik hem graag over de muur. Maar in dit geval had ik keeper wel een redelijk uh, gaatje gelaten. Dus hij probeerde in de verhoek. En ging uh, gelukkig binnen. Ook een cruciaal moment, 2-1. Want uh, we begonnen natuurlijk geweldig aan de wedstrijd 1-0 voor. Heel dominant. En dan krijg je toch echt een wereldgoal tegen, denk ik. Die, uh, die, die jongen schiet hem gewoon geweldig binnen. En dan moet je wel opnieuw beginnen. En dan is het wel belangrijk hoe zo'n ploeg er eigenlijk op reageert. Ik denk dat we dat goed gedaan hebben. En uh, ja, de verloop van de eerste helft was gewoon hartstikke goed. Dat zijn wel jongens die bij ons ook uh, zouden functioneren. De, de kruisjes. Ja, Luc en uh, Mark, ja, daar kan ik zelfs ook gewoon van genieten. Ja. Nou ja, het was inderdaad een geweldig doelpunt en uh, tot op dat moment had ik ook niet het idee dat hij zou gaan vallen aan onze kant. Uh, en wat ik zeg, dat zijn uh, momenten bepalen wedstrijden. Hè. Je kan er goed in zitten en dan een moment en dan kan je toch uh, een stukje wegvallen. Hè. Begin tweede helft is, is ook altijd zo'n moment van hoe kom je dan uit de kleedkamer. Nou, dan zie je dat er minder beweging is, ook bij mezelf. Overigens blijft eigenlijk veel te lang aan die lijn hangen. En Op het moment dat je er weer mee gaat bemoeien, dan kan je een creëren. En dan krijg je weer de wedstrijd in handen eigenlijk. En, uh, dus dat zijn wel dingen, dat moet je ook herkennen als team. Ik denk dat we dat wel goed herkend hebben vandaag, omdat we defensief als een blok wel gestaan hebben eigenlijk. Precies, nou heerlijk. Ga zo door alsjeblieft, want dan kunnen we nog heerlijk genieten en de supporters ook. Ja, nou ja ik geniet er ook enorm van, dus we gaan ons best blijven doen. Stefan de Geiter, hoe zag jij deze wedstrijd? Ja, ik denk dat we heel goed starten. Ik vond ons uh, heel dynamisch. En als je kijkt naar de laatste paar wedstrijden tegen uh, Staphorst, Volendam. Uh, tegen Urk ja, vind ik dat wij wel uh, weer uh, een goed positiespel op de mat neerlegden. We waren, uh, wat ik al zei, uh, dynamisch, bewoog veel. We konden goed de bal uh, van de A naar B pasen. Maar ook gewoon we hielden het simpel voor onszelf. Waardoor uh, we ja, heel uh, bepalend waren in wat er gebeurde. Dit is ook duidelijk een andere tegenstander dan, je noemde net het rijtje al, Staphorst, Urk, en Boys. Dat zijn toch drie ploegen die, die, die zo onvoorspelbaar uh, spelen, dat, dat, uh, dat daar moeilijk op in te grijpen valt. Maar dat was vanmiddag dus niet het geval. Uh, nee, minder. Je ziet wel dat hun te uh, leden, waarvan ik vind, ja, gewoon vanuit achteruit durven in te schuiven, wel gewoon proberen te voetballen. Uh, ja, Dat, dat ligt uh, ons wat meer natuurlijk dan, uh, dan het fysieke Stapphorst, Volodam en Urk, die ook het andere vaten kan tappen dan het voetballende gedeelte. Uh, nou, dan zie je ook wel dat uh, ze ja, tot een bepaalde fase dat ze ook gewoon prima kunnen voetballen te leden. Maar dat ligt ons ook wel wat meer, want we kunnen wat beter tussen de linies zelf komen en ook wat uh, zelf beter aan voetballen toekomen. Terwijl ik vind de tweede helft is het eigenlijk uh, vanuit een omschakeling wat wij aan het doen zijn, waardoor, we heel gevaarlijk, uh, waardoor wij gevaarlijk worden eigenlijk. Maar ja, je ziet wel uh, aan de bal uh, konden hun het op zich ook al prima tot, tot rond de 16 eigenlijk waar, waar, waar wij ook vaak genoeg tegenaan lopen. Ja, want uh, we, we hadden het uh, bij DVS-TV over uh, gallery play, maar dat, dat leek er wel een beetje op in de tweede helft. Ja, fases. Ik vond niet uh, helemaal uh, dat, dat het altijd uh, gallery play was. Ik vond wel dat wij een paar keer heel goed uh, de ruimte achter hun laatste linie uh, gebruikten. En dat kan natuurlijk hartstikke goed met uh, Jarno met, uh, met diepte, maar Omar ook Paken goed. Uh, maar ook wel met Nicky of Stef of uh, Lars Hubbe of Maarten die dat uh, zelfs deden. Dus dat was wel heel fijn, waardoor we niet afhankelijk waren van één of twee personen die, uh, die dat deden. En daardoor werden we gewoon heel gevaarlijk. Maar ik vind wel bij Vlagen uh, dat wij niet heel bovenliggend waren. We gaven, ook, we gaven niet veel weg, maar we waren ook niet heel bepalend in de tweede helft uh, aan de bal. Vond ik. ik vond dat dat uh, ja, ja, wel beter kon ook. Vroeger hadden we een uh, supporter uh, hier, een vaste supporter, die is inmiddels uh, overleden. Maar die, die schreeuwde altijd: Naar voren! En, uh, en nu hoor ik jou, Tarzan. En nu hoor ik jou dat ook uh, behoorlijk uh, vaak uh, zeggen, schreeuwen. Ja, klopt. Opgegroeid met Tarzan natuurlijk. Hè? En dan uh, moet je dat een beetje overnemen als hij er dan niet meer is. Nee, gekkigheid. Maar. Uh... Um, ja, dat, dat is ook wel waar we voor willen staan en waarvoor we moeten staan als DVS zijn. Dat we hoog willen gaan spelen, dat we dat uh, druk naar voren willen geven. We willen gewoon bepalend zijn aan de bal, maar ook zonder bal. En uh, hoe verder je komt eigenlijk in de competitie, hoe beter dat moet gaan worden. Alleen komen er ook andere dingen kijken, hè? conditioneel, et cetera. Van waar kom je vandaan en uh, hoe goed kan je dat uh, volhouden? Ja, daarin uh, zie je wel van, nah, als je dat doet, dan moet je ook wel echt ingrijpen soms. En dan kan het niet zo zijn dat je, als je ze hebt waar je ze hebben wilt, dat je ze eruit kan laten komen. Ja, want als je dat wel doet, dan kost je enorm veel energie. En dat zie je ook een paar keer. Komen we er dan toch uit, ja, dan, dan worden die ruimtes ook heel groot. En dan maak je het best wel moeilijk voor jezelf. Ik vind dat we daar nog wel een stapje in kunnen maken. En in moeten maken, als we echt iets willen. Maar, uh, maar ja, waar ik vooral enorm blij mee was, was wat, wat we lieten zien aan de bal. Dat vond ik echt, echt uh, top. Uh, dat was heel goed, um, heel dynamisch, maar bij balverlies moeten we dat iets beter af gaan stemmen en ook wat dichter bij elkaar komen. En dat deden we de tweede helft verdedigend wel veel beter, vond ik. Uh, bleven we wat dichter bij elkaar spelen, we gaven minder ruimte weg, waardoor we ook de tegenstander uh, wat moeilijker aan voetballen toekwamen. Volgende week Rijnvogels. Dat, uh, dat was uh, jouw eerste wedstrijd als uh, coach. Uh, eindverantwoordelijke. Uh, uit werd het uh, 2-4. Uh, volgende week uh, ja, Rijnvogels. Interessant duel weer. Ja, ja sowieso. Uh, voor de stand uh, interessant. Uh, goede tegenstander. Dus uh, ja, elke wedstrijd is interessant nu voor ons, aangezien we vijf uh, finales nog spelen. He, want we willen uiteindelijk uh, glans geven aan dit seizoen nog. En uh, wij willen nog laten zien dat we die laatste vijf wedstrijden nog ergens om willen voor blijven spelen. En dat is wat we willen doen. En uh, daar gaan we volle bak voor. En daar is resultaat uh, het belangrijkste voor. En dan, uh, of het dan het liefst met mooi voetbal. Maar uiteindelijk gaan we nu volledig voor resultaat en gaan we voor elke winst spelen om ervoor te zorgen dat we nog glans geven aan dit seizoen. Maar Rijnvogels, ik moet wel even op terugkomen. Het was niet mijn eerste wedstrijd, want het was ten leden, natuurlijk. Maar die week heb ik helaas niet kunnen trainen. Tegen Rijnvogels was het wat meer misschien de hand van Stefan. Um, he, we hebben het hoge druk geven en het uh, druk, druk zetten vooruit. Um, daar kan ik me wel in vinden, maar het was niet mijn eerste wedstrijd ten leden daar 2-2. Oké, okay. hey, uh, heel veel uh, succes verder uh, en uh, de komende vijf wedstrijden dan. Ja, dankjewel.